Er is een tool van Nederlandse Bodem die mijn bedrijf een stuk eenvoudiger maakt. En dat is Autorespond. En ik gebruik het systeem al jaren voor mijn tweede bedrijf, Verdienen met Video. Uh, eerst alleen voor het versturen van nieuwsbrieven. Uh, maar inmiddels gebruik ik het uh, op veel meer manieren. En in deze video geef ik je graag een kijkje achter de schermen van mijn bedrijf. En laat ik je zien hoe ik Autorespond gebruik. Uh, of eigenlijk beter gezegd, hoe Autorespond voor mijn bedrijf werkt, want het is eigenlijk net een medewerker die mij enorm veel werk uit de handen neemt, uh, waardoor ik gewoon heel veel tijd overhoud voor andere zaken. Uh, nou, allereerst gebruik ik Autorespond voor het maken van formulieren. Nou, het formulier staat op een landingspagina of als pop-up op mijn website, uh, zodat ondernemers die geïnteresseerd zijn in videomarketing toegang kunnen krijgen tot mijn gratis training. En het mooie is dat ik ook een keuzelijst met antwoorden kan toevoegen, zodat ik een beeld krijg van zijn situatie, bijvoorbeeld hoe iemand nu aan leads komt. Nou, Als iemand zich eenmaal um, heeft aangemeld, dan wordt er automatisch een lijstmanager gestart en dan krijgt hij of zij toegang tot de gratis uh, informatie die ik via meerdere mails verstuur. Nou, naast een uh, lijstmanager met mails die dus automatisch om zoveel tijd verstuurd worden, uh, verstuur ik ook handmatig mails uh, naar de mensen die op mijn lijst staan, zodat ik echt een band kan opbouwen met mijn volgers en ze kan voorzien van uh, nog meer waardevolle informatie. Uh, want de ontwikkelingen op het gebied van videomarketing gaan natuurlijk uh, heel erg snel en daar kan ik van alles over blijven delen. En het de mooie van Autorespond is, is dat ik heel gericht kan mailen naar bepaalde segmenten van mijn lijst. Naar mijn klanten bijvoorbeeld stuur ik andere mails dan naar mensen die mij nog maar net volgen. En het is ook een misverstand om te denken dat e-mail marketing uit de mode is in deze tijd. Uh, zolang je regelmatig echt relevante mails stuurt met waardevolle informatie, uh, ja, dan kunnen je nieuwsbrieven nog steeds hartstikke goed gelezen worden. Dat is tenminste mijn ervaring. En wat ik echt een grote plus vind is uh, de shoppingcard van Autorespond, uh, waarmee klanten vooraf veilig kunnen betalen via Ideal. Ze rekenen bijvoorbeeld mijn e-book uh, of een training of mijn high-end video-retreat af. En dat gebeurt allemaal vooraf, uh, zodat er ook geen ongemak hoeft te ontstaan over openstaande rekeningen. En we ons samen gewoon kunnen richten op het uh, behalen van resultaten met videomarketing. Nou, uh, jaren terug kreeg ik ook steeds meer interesse vanuit België. En nu is het ook voor mijn Vlaamse klanten mogelijk om te betalen via Mr. Cash. En het is straks ook mogelijk om de shoppingcart uh, in meerdere talen aan te bieden. Dus dat biedt nog weer een groter perspectief. Uh, en wat ook heel erg fijn is, is aan de shopping cart, is dat je een uh, upsell kunt doen. Want het is natuurlijk heel aannemelijk dat iemand die... Interesse in, heeft in mijn boek en dat wil kopen ook interesse heeft in bijvoorbeeld een training. Dus iemand kan het heel eenvoudig meebestellen als die al in de shoppingcart is. Dus dat is natuurlijk een grote meerwaarde, zo'n upsell kunnen doen. Uh, als iemand eenmaal een training heeft gekocht, dan krijgt hij automatisch toegang tot de training door de koppeling tussen uh, Autorespond en uh, Wishlist. Dus hij krijgt automatisch zijn inloggegevens voor de omgeving uh, via mailtje. Dus hij kan zelf gelijk aan de slag gaan met de training. En daar wil ik dus verder geen omkijken meer naar. Dat gaat allemaal automatisch. Nou, er zijn natuurlijk ook ondernemers die mijn persoonlijke begeleiding willen krijgen. En uh, deze ondernemers help ik uh, met hun videostrategie en het creëren van hoogwaardige marketingvideo's en het opnemen van videotestimonials. Uh, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen even passend. En daarom vind ik de extra vragen heel helpend uh, om met de juiste mensen in gesprek te komen. Uh, want de antwoorden die iemand geeft op de vragen die ik uh, stel, geven mij natuurlijk een heel goed beeld van zijn situatie en of mijn aan wat passend kan zijn voor die persoon en als ik denk dat ik hem kan helpen dan kan hij een afspraak inplannen in mijn online agenda en dan gaan we dus in gesprek uh, zodat ik hem ideeën kan geven over zijn videostrategie en het mooie van AutoResponse is dat de antwoorden die iemand heeft ingevuld, uh, via dat formulier, uh, direct op relatieniveau terug te vinden zijn, dus AutoResponse is voor mij echt een CRM-systeem waarin ik ook salesactiviteiten bij kan houden en ook taken kan uh, toewijzen aan mijn assistent bijvoorbeeld. Dus dat is echt ideaal. En als een klant trouwens iets besteld heeft via mijn website, bijvoorbeeld mijn e-book of een training... ...dan krijgt hij automatisch de factuur in zijn mailbox. Maar bepaalde facturen verstuur ik handmatig. En wat heel handig is, is de koppeling met het online boekhoudpakket e-boekhouden, waar ik ook gebruik van maak. De facturen die ik via Autorespond maak, hoef ik niet opnieuw in te voeren in e-boekhouden... Uh, maar alle facturen worden direct geboekt en wat ik helemaal ideaal vind is dat ik uh, in autorespond kan aangeven op welke grootboekrekening het verkochte product of, of de dienst uh, moet worden geboekt. Dus dat scheelt mij natuurlijk weer heel veel handelingen en het geeft natuurlijk ook heel veel inzicht in mijn cijfers. Nou, wat ik wat ik ook heel erg aantrekkelijk vind aan Autorespond is de mogelijkheid uh, om met affiliate marketing te werken, uh, zodat anderen bijvoorbeeld mijn online training kunnen promoten en daar dus een affiliate vergoeding voor kunnen ontvangen. Uh, dus zij ontvangen een bepaald percentage van de omzet als die via hen is binnengekomen bij mij, uh, zodat iedereen ervan profiteert. Um, nou tot slot, uh, wat ik heel erg prettig vind is de helpdesk. Uh, als ik een vraag heb, dan krijg ik nog dezelfde dag antwoord. En ze denken gewoon echt heel erg goed met mij mee en ze komen ook met suggesties. En ja, ze blijven het pakket ook steeds maar doorontwikkelen. Uh, het is al een heel compleet pakket en het wordt steeds uitgebreider. Um, ja, dus als je ondernemer bent en je verkoopt diensten en producten via internet... Uh, dan is uh, autoresponse wat mij betreft het pakket daarvoor. Dus ik zou zeker eens een uh, proefabonnement nemen. Zodat je zelf kan zien uh, hoe het werkt en of het ook voor jou passend is.